Goed, vriendje wordt nog gezocht. Gaan we naar het bureau met mij uh... lopen. Kijk, klap van deze. Naar binnen. Daar naar binnen. Hé! Hey! Geen een melding, auto brand. Um, ja, om het hoekje. Politie, staan blijven. Meewerken. Kikaboe. Zo! Dan gaan we met uh, toestemming ook naar het bureau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 Betekent niet dat ik alleen maar um, ga uh, mensen transporteren, maar ook als er een melding is, uh, een beetje openbaar. Uh, of uh, we zijn in ieder geval actief hier in het uh, gebied voor meldingen en of, grotendeels voor transportjes. Ik vertrouw deze mensen nooit hè. Nu ga ik zo staan. De dames en heren, kijk uit voor uw eigen veiligheid. Denk om ja. uw eigen veiligheid. Zeg het niet voor niks, hè? Hoi, politie. Even hier komen. Nou, als je nu iets doet, hè? Met al die mensen. Nu reageert iedereen op mij. Hallo, meneer. We gaan even naar die van u zien. Heeft u die van mij? Met moeite krijgen een idee van hem. Dank je wel meneer. En meneer volgende. Ik ga u even nakijken in het systeem. Maar wat ik zo snel al zie. Is dat u nog wordt gezocht. U bent dus bij deze aangehouden. U gaat mee naar het bureau. Um, daar zal ook een aanzoog voor openbaar dronkenschap bij komen. Want u bent pittig dronken. Oh sorry sorry, sorry. sorry, sorry, Maar kijk eens nu kan ik hem meteen meenemen. Hebben we het goed gedaan hè of niet? Kom nu maar en dan kan dat in deze deur die er waarschijnlijk uitvliegt. Kijk eens mooi blauw lichtjes. Kijk eens in een lekker plekje voor je daar zo. Ga maar zitten, Pieterke. Zit. Nou, dan ga ik zitten en dan gaat hij vanzelf zitten. En die deur gaat heel mooi automatisch zo dicht. Oh, ga ik zelf zitten. Het heeft er geen zin. Kijk, ga zitten. Vriend, ik ga... Nee, ik hoef daar niet te zitten. Ik ben toch de chauffeur. Zo. Zit. Zit. Goed zo. Nul. En dicht is de deur. Oh, open is de deur. En dicht is de deur. Moet je, deze blauwe... Moet je deze blauwe reflectie kijken, hè? Check it. Oh, doe niet. Wow. Oh, mooi, man. Dat is echt mooi. Oh, een paal. Nou vriend, het wordt een pittig ritje. Maar goed, niet kotsen hè, want dan mag je zelf opruimen. We have a high game in oh, niet vrij links. Mag ik even? bus busje echt een lekker geluid hebben. Die is dronken hier rechts van mij. Hij rijdt een hele hoge toeren dit busje. Kan ook zijn omdat ik gewoon zo gruwelijk hard uh, gas geef. Ja, vriend. Lekker, pik. Ik rij gewoon door, anders knalt hij nog vaker op me. Ik kan met dit busje geen stoptekens geven. Dat jullie het weten. Je hoeven mij niet te, te zeggen van ja waarom geef je die auto geen stop tegen. Dat heeft geen zin. Als ik echt een auto heb waarvan ik zeg die moet ik aan de kant hebben. Dan ga ik er gewoon voor staan en hou ik de E ingedrukt. Dan krijg je het effect van uh, uh, dat je gewoon iedereen in de omgeving vraagt om te stoppen. En dan luisteren ze ook wel na. En dan stapt, stapt iedereen automatisch uit zijn auto. Dus als ik hier op stoppen druk dan stapt die hier uit en daaruit. En dat, ja, de rest misschien nog. Maar dat ja. Ik ben even snel overal oranje slash rood mee. achter vertrekken allemaal landen met spoed. Ik aan de sirenes. volgt die in eerst dat je bericht voor alle wagens, je bericht voor alle wagens. Nou, ja, de koop gewoon niet voor hè. In West Hallo, daar zijn we. Nou, ik las toen net een reactie alweer van een paar maanden terug hoor. Uh, Breng ze zelf ook eens naar binnen dus bij deze vriend. Ik weet je naam niet meer, man is uit. Dat is verhoord. Plekje vrij, deze is vrij. Naar binnen jij. Hi. Hoppakee. Hier komen. Kijk eens, dit is je bed. Of daarboven, je mag zelf... Oh, ik zit ook op besloten. Ik ga je nog even laten blazen. Uh, dan weten we het zeker, tot we je daar ook voor kunnen laten... Ja, goed. Fijne nacht verder. Zal morgen met de dienst uh, justituele inrichting of zoiets uh, naar de uh, gevangenis worden overgebracht. Want hij had nog een paar... Uh... Hij werd nog gezocht voor iets, dus hij zal naar de gevangenis gaan. Ik heb de groen. Oh Moet je stoppen. 1201, dat is 1201. 1201 komt eraan. 1 Lincoln 18. We've got an officer requiring assistance in Rockford Hill Jo. Onderweg. We gaan uh, de eerste verdachte ophalen. Bij een collega die een aanhouding heeft uitgevoerd in de Roxford Hills. Zoiets. Dan gaan we hem verlossen van het transportje. Wat ik ook altijd doe. Maar nu moeten wij je dus doen. Hè? Ik roep heel veel transportjes op. Maar ja, je moet soms... Uh... Ik wil gewoon naar rechts. Dus dat gaan we ook gewoon doen. Je moet zelf ook eens uh, transportjes rijden. Zo één keer in de tijd. Ik snap die stoplichten nog steeds niet helemaal, maar goed, nu heeft iedereen groen. Maar soms heeft alleen rechts groen, maar kun je dan toch daarmee rechtdoor rijden. Want dan heb je blijkbaar uh, tot het linker stoplicht dan weer functioneert voor alleen naar links. En ja, lastig, lastig. Ik hoor overal sirenes, maar er komt waarschijnlijk dat er een ongeval was gebeurd. Die melding hebben wij ook uh, door horen komen. Maar er is er twaalf naar twee naartoe gegaan, omdat er niet echt een noodhulpmelding uh, of een... Uh, melding is. Ik was sirenen even kijken of ze niet van rechts komen. Nou, dan geef ik hem maar meteen voorrang, hè. Want ja, als je het toch zelf neemt. Jij niet, vriend. Zo, te plaatsen. Kijk eens, zo. Lekkere auto aangehouden, pik. Hallo. Hoi. Wat doe zo so lang aan je bek? Wat zegt hij nou? Goed vriendje, je wordt nog gezocht. Je gaat mij naar bureau met mij. Uh... Nee, mijn collega heeft denk ik alles al uitgelegd. Je hebt geen boeien om je loopt wel een beetje raar. Nou, ik ga je achter een busje stoppen. Daar is ook een mooi plekje voor je. Zit. En blijf. Goed zo. Ze schrijnend uit ik. Oh, oh, boom. Sorry, achterin. Ik hoop dat je niet gewond bent. Dat is ook zoiets daar weer. Je hebt een pijl naar rechts, maar je hebt wel twee banen om rechtdoor te kunnen rijden. Dus soms rijd ik echt op zo'n pijl waar links staat, rijd ik gewoon rechtdoor en ja, dan denk ik van, oeps, maar ja, dan is het toch... Ja. Moet in principe wel kunnen rijden alsjeblieft niet tegen me op. Ik word hier zo gek van, van al die mensen. Je gaat ook naar rechts dadelijk. let maar op. Als wij groen krijgen gaat hij naar rechts en ik recht door. Zo daar zijn Hallo. doet Oh. Iets te ver door. Iets naar achter. Zo. Nou eens kijken of die andere piepen er ook nog is. Zijn we hem gewoon bij die andere piepen stoppen? Oh, dan heb je wel een boeien. Nee, is al weg. boe. Je kunt naar binnen. Dit is je cel. Kom dan. Kom op dan, ga niet weglopen. Klapje. Hé! Hey. <laughs> Wat de fuck dit hij nou? Hé! Luisteren vriend. Ik geef je klap hè. Me, Excuse me please, dat dacht ik toch. Lopen. Kijk, klap van deze. Naar binnen. Daar naar binnen. Hé! Hey meewerken meewerken kom op hey kom op Wat ben je allemaal doen vriend opstaan opstaan hier komen hallo het heeft niemand gezien hallo nou als ik nu als ik nu zeg maar Wegloop en hij ligt hier dood. Oeh. oh, Oe. Oe. heeft niemand gezien. Ja, de groot bek niet. Kijk of het goed Ja, nee, kut. Nu kan hij helemaal niks meer. Eindelijk terug. Um, de hele mot was gecrashed, want ik had een lijkschouwer opgeroepen. Ja, toen werd het uh, één grote vuilniszak, uh, het lijk. En ja, toen, toen dacht de mot van fuck it, ik ben weg hier. En ja, ik stond er nog zo van, ik wil hier naar buiten. Ik kon niet meer. Via het politiebureau naar buiten kon niet meer via de deur waar ik al probeerde naar buiten te gaan naar buiten, dus ik zat echt gewoon zelf in de cel. Um, maar goed, we zijn er weer en uh, alles uh, toppie. En we gaan maar even kijken wat het ons nog brengt. Een Bericht voor alle wagens. Bericht voor alle wagens. Even meedrijden. Geen een melding autobrand um, ja om het hoekje daar kun je niet uh, nee zeggen voertuig lijkt uh, uitgefikt te zijn onlogisch maar goed we kunnen er niks anders van maken we gaan uh, takel wachtel uh, laten komen en dan zijn we er weer uh, van tussen ja dat is nergens van nodig vriend even stoer doen omdat de politie uh, hier staat Het is officieel geen ELS voertuig. Dus hij heeft ook helemaal geen, uh, um, geen oranje of iets, ook al zit het er wel op. Maar ja, som bij sommige voertuigen die non niet ELS zijn eigenlijk, zo noem je dat, uh, non-ELS, uh, die hebben wel gewoon, als je er een ELS bestandje overheen gooit, hebben ze wel gewoon ELS beschikbaar. Dus blauw gaat gewoon aan zie je. Maar goed. Voor wein, 12 2 dankjewel. Dat is Samen met 12 gaan we naar een eigen braak, Mogelijk meerdere verdachten. Ja, wij zijn toch, uh, we blijven een uh, noodhulp eenheid. Of ja, we blijven volledig opgeleid tot noodhulp eenheid. En ja, als er hier een re. of een rena, no, maatje wil ik zeggen. Zie je dan een uh, inbraak is, ga dan doorrijden, een van de twee. En we rijden in de buurt. Dan kunnen we net zo goed samen met de 12.02 even daar naartoe gaan. Om waarschijnlijk ook meteen de verdachte in te sluiten en uh, mee te nemen. Hallo mevrouw, hallo. Rustig, rustig, rustig. Kom hier. Wat is er aan dan? Vertel me. Hé, hey, rustig, rustig, hallo. Wat is er allemaal los? Vertel. Oké, okay, dankjewel. Bekende verhaal, dus oké. Okay. 12.02, wachten we even op. En dan gaan we samen naar binnen. Ik zal alvast een kijkje nemen. Is hier iets te zien. Uh, een raam staat open, hè. Ik denk dat ze via het raam uh, naar binnen zijn gekomen. Hier is de deur is verder. Vrij van uh, schade. En hier is... Uh, het kon nog. Ook geen schade te zien. Nou, er zijn best wel genoeg plekken om hier naar binnen te komen. Alleen, als je gaat bedenken. Met een busje Kom je echt... Nou, wel... oh, kom je echt wel daarboven. Maar ja, godverdomme, dat duurt lang met die collega's. Die zijn helemaal daar. Ik sta hier in ieder geval, hij, hij zal niet zo snel daar achter omhoog kunnen klauteren. Dus ik denk dat we, als hij naar buiten wil komen, dat hij wel via hier een, een goede... Dat uh, dit de enige uitweg is. Dus dat is mooi, want daar staan wij. Stoppen nu. Oké, okay, kom. Helemaal klaar naar mij. Eens kijken wat voor een appartement we aantreffen. Ah, oh, dit huis. Oké. Okay. Politie, mag jezelf bekend. Er zijn maar meerdere. Je kunt geen kant op. Ik ga mijn teaser pakken voor het geval dat hij opeens recht voor mij staat goed hier is niemand politie mijn collega's hebben vuurwapens ik doe het nog met een taser dus dit is wat je liever in je lichaam moet hebben maar maak jezelf bekend politie staan blijven Stop, meewerken vuurlijnen jongens vuurlijnen taserlijnen beter gezegd vuurlijnen ik sta hier echt onveilig ik wil ook een laser erop Precies, mijn collega zegt het even. Ik ben net echt ingemaakt door een vrouwvriend, Dus uh, schaam je. We gaan naar, uh, naar buiten met hem. En ik uh, neem hem mee, uh, collega's. Dankjewel, leuk. Kom maar je komt, maar ik neem hem toch echt mee. Uh. Jij gaat met mij mee, amigo. En wel in mijn bus. Zit. Daar ben je. Zit je? Hij zit niet echt, maar goed. Ik veel wel dat hij meekomt. Ik moet hier ook gewoon even blauw aan zetten. Oh mooi. Zit je nou of niet? Nee, dus hij flikkert eruit. Stap in dan! Hij is snapt. Hé, hey, terugkomen! Hier komen. Je gaat recht staan. Ja, weet je wat dit is? Mijn collega die uh, de mod heeft zeg maar gewoon hem neergezet. Op zijn knieën. Dus ik kan hem niet recht laten staan. En ik kan hem ook niet meenemen. Want er uh, meestal als collega's iemand aanhouden. Dus niet ikzelf. Zoals je ziet. Dan komt er gewoon een busje. En um, dan wordt hij vanzelf opgepikt. Dus ik kan hem niet meenemen. Maar ik kan wel gewoon een melding eindigen. Met nog een deur open. Ja dat busje speest hem zo hè. Ik wou namelijk ook binnenkort of dat, hebben jullie wel gezien, met Kamara en opnemen. Maar dat wou ik voor dit busje doen. Maar kijk eens wat er met dat busje gebeurt. Dus ergens gaat daar een enorme fout. Maar goed. rechts hopelijk vrij that, dat is verhoord Sixth, is we gaan iemand aanhouden vertel is average, uh, help please officer Short, please, listen there's yeah. there's this guy I have a restraining order against him uh he was literally just here I just saw him I, I, listen you need to get him out of here Yo. please can you help me? Customs report, average, Caucasian male black hair, dark shirt, dark pants, light sneakers. Remain in the area, ATL20 on suspect. Hoi! Even staan. Hoi! Staan blijven zeg ik. Kom op. LSPD! Don't make me shoot Ja? Rana die zing. Hij doet dan zijn hij voldoet aan het signaalement. Goed. We hebben deze aangehouden, je hebt een hem... staan blijven. Kom op. Meewerken. Kom op. Ze jacht op de wood. Nou, voor die en eerst dat je bericht vallen wachten, de bericht vallen. Right. Oké. Okay. Goed. Een collega Gaat je nog een keer vragen, ga je meewerken of niet? Je bent aangehouden. Ik kan alleen niks met je, maar je bent aangehouden. Goed, Kom komen we mij, we gaan naar het busje. Want als mijn collega's het pakken krijgen die nu achter ons rijden, heb je een grote probleem. We gaan nog eens proberen met een taser dan maar je bent aangehouden je gaat liggen en je gaat in de boeien en dan ga je in dit mooie busje met blauw licht en dan gaan we naar het bureau toe en dan is iedereen blij snap je goed zo dan mag je naar binnen en dan doen we de deur dicht hoppa en dan ga ik je brengen zo ik ga hem even overdragen aan de collega's voordat het weer fout gaat en uh, dan kunnen we meteen door naar de prioriteit 2 uh, als hij nog uh, aanwezig is want er is geloof ik wel een verdachte die we daar moeten gaan uh, uh, die we daar gaan zien geen, geen object of zo uh, maar ik moet echt even zien wat het is om het te begrijpen Zo, dus, uh, daar zijn we bijna dan en dat is ik helemaal maar even op. Oh, daar staat hij te pissen Oh, kut. Er staat hier gewoon te pissen. Oh, nee, wat ben je aan het doen? Nou, hij moet pissen voorstellen. Hallo? Oké, okay, je bent aangehouden. Ik wil je niet aanraken, maar ik doe het toch. Ik ga met je bus hier busje in. Oh, andere deur. Nou goed, dan ga ik gewoon hier instappen. Nou, instappen. Zo. Zitten. Zitje. Ik zie hem niet. Ik ga er vanuit dat hij zit. Nou, ik ga de nul indrukken. En dan gaan we precies dezelfde route doen als we nu al vier keer hebben gedaan. Dus dan ga ik jullie niet meer lastigvallen. Ik zie jullie zometeen op het bureau. Voor terug met meldingen. Onderweg hiernaartoe heb ik er vijf gekregen. Um, nou, kom maar weer. Dan ga ik je even zelf opbrengen En mijn handen wassen. Zo. Ja, staat is oké. Okay. Laat me toch eens met rust. Dat is Je komt hier naar binnen. En jij gaat wel gewoon naar binnen. Kijk eens. En je bent aangehouden. Dat was je al. Sorry, hoef ik niet meer te zeggen. Je blijft hier overnachten. Daar is de wc. En daar kun je zitten en daar kun je slapen. Doei. Zo, daar ontplofte geloof ik alles wat maar kon ontploffen. Moeten we het gebied even... Nou, ah, oké. Okay, dat kun je me echt niet flikken, vriend. Jij gaat echt niet... Godverdomme. voor Hier komen. Nu heb je oorlog, hè? Nu heeft hij oorlog, hè mensen? Nu heeft hij echt oorlog. Als je Wim aanrijdt, stap in, Wim. Je gaat het niet irritant doen. Kom alsjeblieft naar rechts. Kom alsjeblieft naar rechts. Oeh, hij kom naar rechts. Heerlijk. Kikkenboe. Zo. Schiet hem neer, schiet hem neer, collega's. En dat was de achtervolging voor mij. Nu ga ik het erbij laten. het Als je zo'n achtervolging tegenkomt. En ik weet niet of ik de enige ben die dat heeft. Uh, dan zie je tot die uitstapt. Dan gaat hij helemaal glitchen. Zo van zo trillen. En met zijn armen spreiden. En dan, we, ja, en dan schieten ze hem volledig neer. Dus heel raar, maar goed. 1201, 1201. De 12 de 1 gaat er met plezier heen. We hebben de uh, melding... Uh, tot een uh, gevangene moet worden vervoerd. Alleen deze werkt flink tegen. En uh, daarbij hebben wij toestemming gekregen van de OC. Om daar met spoed naartoe te gaan. Collega, hoi. Vertel. Werk tegen. Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Mijn komen makker, waar ben je instappen? Instappen. Zitten blijven hè? Hier komen. Blijf je nu wel zitten? Dat dacht ik. Oké. Okay. Goed, hij is me echt aan het irriteren nu al, dus ik krijg deze hobbel lekker mee en dan gaan we met toestemming ook naar het bureau in verband met tegenwerken. En rechts heeft mij gezien, ja. Eentje te ver. Zo, over het bureau aangekomen. Ik heb zo'n vermoeden dat deze ook gaat tegenwerken hier in het bureau. Maar ik ga hem even naar binnen brengen. En luisteren zal hij. Ga je zelf al lopen? Ze lopen zelf al, dat is het leuke. Hier komen. Ja, je kunt nergens zijn, maat. Hier komen. Hoppa. En naar binnen zul je. Ik snel naar buiten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 Nee, nee, nee, nee. Je gaat niet naar buiten. Hier staat een heel leuke hond die jou met plezier pakt. Ik zal maar opletten wat je doet. Ja, maar godver. Meewerken. Ja, lekker pik. Krijg je de hele mot weer, want hij is dood. <laughs> nou, hij is wel in zijn cel. Gaan we ja, een deurtje dicht doen? En wat ik ga doen is uh, naar buiten lopen voordat hij uh, voordat ik ook op besloten zit met hem. Hij mag lekker slapen. Ik jullie bedankt voor het kijken. Hoop dat jullie een leuke video vonden. Het uh, was best wel vet dat busje met dat blauw in de nacht zo. Dus uh, wil je het vaker zien, laat het even weten. En uh, ja, tot de volgende video. Doei!